Goedendag, een blik op de nieuwe week. Wat gaat het weer doen? Nou, het wordt wat droger. De zon die komt wat vaker tevoorschijn en het wordt ook kouder. Maar of dat heel de week blijft, dat is nog wel de vraag. Sterker nog, het lijkt erop dat later in de week we toch weer naar een meer zuidwestelijke stroming gaan. We pakken eens even de weerkaart erbij voor zondagavond 7 uur en dan zien we een hoge drukgebied boven Polen en ook een hoge drukgebied boven het zuiden van Groot-Brittannië. Die twee hoge drukgebieden die gaan een beetje samensmelten en dan krijg je als het ware een gordel van hoge luchtdruk net ten noorden van Nederland. En wat betekent dat? Dat betekent dat de stroming... ...richting het oosten tot zuidoosten gaat. Hier kunnen we dat goed zien. Dit is dinsdagochtend en dan hebben we aan de zuidflank van dat hoge drukgebied... ...dan hebben we te maken met een oost-zuidoostelijke stroming En wordt er ook koude lucht onze kant op aangevoerd. Ik kan hier wel eens een lijn tekenen zo. En dat noemen we dan een rugas... Hoge drukgebied met een uitloper richting Groot-Brittannië. En de windrichting aan de zuidzijde van de rugas in dit geval, die is oost tot zuidoost. Aan de noordzijde is die wind juist west tot zuidwest. Het is dus heel belangrijk waar zo'n rugas komt te liggen. Ligt die ten noorden van Nederland, dan hebben we te maken met die zuidoostelijke stroming. Zakt die as meer naar het zuiden toe, dan krijgen we te maken met een zuidwestelijke stroming. Een paar kilometer kan al een behoorlijk groot verschil opleveren. Goed, hij ligt dus nu ten noorden van ons en dat betekent dat wij te maken gaan krijgen met die koude stroming. Dat blijft dan ook even zo, maar later op donderdag, dan trekt dat hoge drukgebied meer naar het zuiden. En dan komt die ruggas eigenlijk wat meer te liggen over Frankrijk. En betekent dat nou? nou, dat betekent voor ons dat we meer een zuidwestelijke stroming gaan krijgen... ...op donderdag en ook de dagen erna. En daardoor gaat het weerbeeld weer veranderen. Want vanuit het westen kan bewolking dichterbij gaan komen. Het weerbeeld wordt dus bewolkter. En dat niet alleen, de temperatuur zal ook weer wat hoger gaan uitkomen. Zeker die nachten, die zullen niet zo koud zijn als de komende nachten. Met name de nachten rond de dinsdag en woensdag kunnen lokaal matige vorst gaan opleveren. Die verandering van windrichtingen dat kunnen we ook heel mooi zien in deze pluim. Een pluim voor windrichtingen. Dan zien we aanvankelijk op zondag het groen, en dat is een noordelijke stroming. En dan krijgen we op maandag en dinsdag geleidelijk aan die meer Ooststromingen, uh, Oost-Zuidoost. Dat zien we hier terug, dat zijn die paarse gekleuren. En dat houdt dan. Aan tot donderdag, want vanaf donderdag komt meer het oranje erin en ook het geel erin. En dat is zuidwest of west. En dat betekent dus die zachtere lucht. En het lijkt er zelfs op dat dat dominant gaat worden ook voor de week die daarop gaat volgen. Dat is in ieder geval wat deze pluim van het Europees model laat zien. Met andere woorden, de koude luchtstromen die vanuit het noorden en oosten komen, die krijgen niet zoveel kans meer. Die kans daarop die is uitermate klein zoals het er nu naar uitziet. Goed, een windverandering dus in de loop van de week, dat betekent een ander weerbeeld. Tot die tijd gaan we wel eventjes zonnig weer tegemoet. Maandag is nog een soort overgangsdag en dat kan ik u hier laten zien. Dit is de kaart voor zicht en laaghangende bewolking. En de nacht van zondag op maandag, dan gaat de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. En dan kan er nevel en mist gaan ontstaan en ook waarschijnlijk wel wat laaghangende bewolking. Sterker nog, in de ochtend kan dat nog wat meer gaan worden. Dat betekent dat we een vrij grijs weerbeeld op veel plaatsen zullen hebben maandag. Met name in het zuiden en in het oosten van het land. Het gaat wel oplossen, denk ik. En dat betekent dat de middag er toch wel aangenaam uit gaat zien met steeds meer zonnige perioden. En De temperatuur die loopt dan ook verder op. We hebben er dit van gemaakt in het kaartje Wolken en zon, waarbij ja, het met name in de ochtend dus wel heel bewolkt zal zijn in het zuiden en oosten op veel plaatsen. Maar geleidelijk aan breekt die zon door. De wind die gaat uit het noordoosten waaien en is overwegend matig. En temperaturen liggen dan tussen de 6 en de 8 graden. In de avond gaat het helemaal opklaren. Maandagavond gaat de temperatuur direct flink onderuit. En dat betekent dat we in de nacht van maandag op dinsdag al met minima te maken gaan krijgen van rond de min 5. Dinsdag en woensdag overdag, dat zijn dagen met... Flinke zonnige periode, slechts weinig bewolking, stralende dagen. Maar middagtemperaturen rond die 5 graden dus. En dat heeft alles te maken met het feit dat die wind uit die Oost-Zuidoosthoek blijft waaien. In de loop van donderdag gaat de wind draaien en dat betekent dan langzaam maar zeker weer wat meer zachte lucht. En dat zien we dan terug in de nachttemperaturen, zo'n beetje vanaf donderdag. Dan komen we uit op minima rond het vriespunt. In sommige plaatsen gaat het niet eens meer vriezen, waarbij de temperatuur ook verder omhoog gaat. Laat ik u tot slot nog eventjes de pluim zien, want dan zien we datzelfde beeld ook. Eerst die koude nachten nog eventjes aan het begin van de week en halverwege de week. En dan toch een trend dat die temperatuur geleidelijk aan omhoog gaat. Maar wat we wel zien is dat er ook nog wat onzekerheid is. En dat heeft te maken met die rugas die ik in het begin heb uitgelegd. Die rugas, als die toch wat noordelijker blijft, ja, dan hou je toch die oost-zuidoostelijke stroming... En dan heb je nog steeds te maken met wat koudere lucht. Maar eerlijk is eerlijk, het aantal members, het aantal leden in die pluimverwachting die voor het koudere weer gaan, die zijn beduidend minder dan de members die toch wel voor een wat zachtere oplossing gaan. In ieder geval dinsdag en woensdag, twee prachtige dagen met veel zon en aangename temperaturen. Ook al omdat er dan heel weinig wind staat. Nog een fijne dag.